Alle mensen, leuk dat jullie kijken deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD van Moor en vandaag gaan we op pad met de Miku. En uh, ja, het is rustig dus ik dacht ik pak eens een Mickey Rit. Um, hij is nog van Amsterdam voordat we daar weer gezeur over gaan krijgen. Hij is inderdaad de 13302 Amsterdam, Amsterdam. En we spelen in Rotterdam bij de roleplay reality. Ja dat klopt. Uh, wording aangepast. Uh, maar ik wilde jullie toch even meenemen met de Mickey vandaag. Hij is gemaakt door River. Ree dat die heet denk ik in ieder geval nu even in beeld je kunt hem downloaden de mieke hij is super vet hij lijkt ook echt gewoon op de mieke van amsterdam hij is nu nagemaakt uh, als de mieke van amsterdam uh, ja we gaan gewoon richting het sandy shore ziekenhuis daar is namelijk een uh, patiënt die moet uh, over naar het erasmus ziekenhuis en wellicht kunnen we ook nog een vtb'tje krijgen dus daar gaan we gewoon heen ik ga mijn ambu mod a.k.e. Ambuscript waarmee ik de meldingen krijg nog proberen te fixen. En um, als we dat gefixt hebben dan kunnen we ook weer in singleplay gaan spelen maar voor nu is dat nog even niet mogelijk. Ja, gewoon met spoed. En het leuke aan zo'n micro is die de lucht horen. Normaal neem je natuurlijk altijd de arts mee. En dan moet ik het even goed zeggen. Ik geloof dat als je iemand nou naar het Erasmus dus brengt. betekent dat als je de arts in het Erasmus ook ophaalt. Maar dat weet ik nou niet zeker. Want anders, stel nou de arts van, ja in dit geval Sene Shores gaat mee. Dan heb je natuurlijk zo dat als jij daarna weer naar het Erasmus rijdt, tot die arts van Sandy Shores niet terugkomt. Net zoals dat je iemand van Utrecht gaat ophalen naar Amsterdam. En je bent in Amsterdam aangekomen, moet je dan die arts van Utrecht weer maar terugbrengen. En dat is natuurlijk niet zo. Dus de vraag is, ga je een eerste de arts in Amsterdam ophalen? Want er gaat altijd een arts en een verpleegkundige mee. Dat is één ding wat zeker is. Uh, maar vandaag gaat gewoon lekker de arts en de verpleegkundige van Sandy Shores mee. Altijd weer de wielrenners zeg. Nee, grapje. Nou, aankomst bij het ziekenhuis. Wij gaan uh, de patiënt ophalen. Ja, deze bocht gaan we niet halen zo. Even een ruimer bochtje maken. En dan gaan wij uh, via de MKA, de meldkamer en uh, een uh, VTB aanvragen. En dan gaan we kijken wat de meldkamer uh, ons kan uh, bieden. Dus uh, ik zie jullie zo als wij onze patiënt binnen hebben opgehaald en hopelijk de VTB-eenheid hier is. Tot zo. Hoi. Hey. Bedankt voor het snelle komen. Uh, ja, wij kregen ja, we kregen een melding hier bij het uh, Sandy Shores Medical Center van een uh, persoon die hier op de IC ligt. Ja, uh, hoe groot die IC hier ook is. Uh, en die moet naar de Erasmus. Ja. Um, en ja, dat wilden ze met z'n snel dat ze snel mogelijk hebben. Uh, dus daarom dat wij een VTB hebben aangevraagd. Ja, nou komt goed. Ik ga uh, uh, voor de GPS instellen. Mm -hmm. Dan uh, komt het wel helemaal goed. Ik heb uh, andere collega's net al uh, geïnformeerd. Oké. Okay. Die komen ook nog of die gaan iets anders regelen? Uh, even kijken, nee die staan al uh, die hebben al vast uh, kruispunten afgezet. al oh, helemaal super. Oké. Okay. Um, ja, er zit een arts, een verpleegkundige en zo achterin. Dus uh, ja, ja. samen met de slachtoffer. Sierra daarvoor. En die Mieke die is natuurlijk een grote vrachtwagen, die dus kan niet heel hard, maar uh, we gaan kijken hoe hard het kan, ja? Ja, we beginnen eerst met rustig tempeltje van 50 en daarna een beetje op de snelweg gaan proberen langzaam op te voeren naar de 80. Ja, er staan in het incidentkanaal gekoppeld neem ik aan. Ze dus kunnen we online communiceren. Ja, dat komt wel goed. Topje, dan stap ik in en uh, tot zo. Uh, portertest Ja, ja, check. test check. Check. Oké. Okay. Nou, cool. dan uh, gaan we beginnen. Gaan we hier uh, links. Uh. Gaan we hier links op de kruising. De snelheid van de automieken kan in ieder geval worden uh, opgevoerd hier. Ja, dan gaan we hem uh, rustig, uh, rustig op uh, trekken naar uh, 80 al. Ja. Gaan we hier rechtsaf op de afrit? pak we de meest linker rijbaan? Met hier zo meteen rechtsaf. Ja, dat... Ga ik even kijken. Hier rechts. Ja. Anders gaan we naar Amsterdam, moeten we niet hebben. Nee, ja, nee. De snelheid vanuit de micke kan wederom worden opgevoerd. Dan gaan we hem rustig opvoeren naar 100. Op de middelste rijbaan, in verband met hinder. Gaan we rechtdoor. Gaan we de linker rijbaan pakken. Rechteruitbaan pakken pakken we de linker rijbaan gaan we rechtdoor over de kruising gaan we rechtdoor op de kruising ook tegengestelde richting gaan we linker helemaal links gaan we recht door op de kruising gaan we recht door op de kruising gaan we hier links op de kruising de snelheden rond de 50 nu Gaan we rechts op de kruising. En dan gaan we links. Zo, top! Die zo ja, gastie. Ja, ja, ja. Bedankt je collega's het was maar. rustig. Uh, ja, daarom. Ja, ze probeerden me toen nog in te halen, maar ja. Toen zagen ze jou geloven en toen dachten ze, nou, doe het helemaal niet. Nee. Um, ja, bedankt je collega's maar. En uh, wie weet tot de volgende. Ja, ja, nou, dank je. En, uh, yes. Ik ga het zeker doormelden. Toppie, oieu. hoi